In deze screencast neem ik jullie mee met de uitleg van Canva. Uh, jullie hebben deze poster al kunnen zien. Dat is eigenlijk een korte uitleg hoe uh, Canva werkt. In deze screencast gaan we het even wat verder uh, uitdiepen. Nou, je komt hier uh, zie je al de meest gebruikte uh, designs. Maar klik even op plus, dan krijg je eigenlijk alle designs die uh, Canva voor jou uh, beschikbaar heeft. Nou, je ziet ontzettend veel designs uh, voor social media, voor uh, infografieken, voor events te maken, ads. Dus kijk er eens rustig naar. Ik pak even voor de duidelijkheid gewoon de A4. Nou, die opent zich. En dat is eigenlijk voor een soort poster. En hier zie je eigenlijk allerlei layouts al ontstaan die je kunt gebruiken. Nou, dus stel dat je denkt van, yes, ik wil... Uh, het komt mij eigenlijk heel goed uit om een layout te gebruiken, want dat is al voorbedacht en dat is natuurlijk altijd wel handig. Dan uh, nou kun je die gebruiken. Ik pak deze eens even. Een daily planner. Nou, hoe kun je nu aan de slag? Door links te kijken naar de elementen, de tekst toe te voegen. Uh, je kunt een andere achtergrond maken en je kunt eigen foto's uploaden. Nou, stel je voor ik wil eigenlijk de tekst veranderen. Nou, dan klik je op de tekst en dan maak je daarvan een planner. En klik en klaar eigenlijk. To-do-list, uh, my schedule, mijn schema. Ja, dus zo zie je eigenlijk dat je eenvoudig de teksten kunt veranderen. Je kunt de kleuren aanpassen. Stel dat je wat andere palet wil gebruiken. Nou, dan zie je hier een aantal kleuren die je hun voorstellen. Maar je kunt ook nog op plus drukken. En dan kun je je eigen kleurcode neerzetten. Of je gaat zelf op zoek naar een mooie andere tint. Deze bijvoorbeeld. Hop! En dan kun je dat ook voor die doen. Je houdt van iets stevige kleuren. Nou, ik wil toch even wat meer oranje. Dus zo zie je dat je de kleuren makkelijk kunt aanpassen. Nou, Stel dat je deze eigenlijk niet zo handig vindt, dan kun je gewoon hierboven op het prullenbakje en dan zeg je ik wil daar een andere vorm aan toevoegen. Hier zie je allerlei vormen die je gratis kunt gebruiken. Er zijn uiteindelijk ook vormen waar je voor moet betalen, maar de keuze is zo uitgebreid dat ik denk van oké, okay, dat is... Uh, Mooi. Dan pak je deze bijvoorbeeld. Nou, die is veel te groot. Dus aanpassen. To-do-list. Uh, die is nog te groot. Nog een beetje aanpassen. Wat kleiner maken. Zo. Hier zie je bovenin dat je het meer transparant kan maken. Dat is misschien wel mooi. En dat je ook weer de kleur wil aanpassen naar het palet die je wil gebruiken. Die... Of, euh, nou, dat vind ik wel mooi. En als je weer klikt, dan zie je uiteindelijk van, oké, okay, hij mag nog iets groter. Yes. To-do-list kun je, en zo kun je dus al die vormen aanpassen. Vind je dit niet mooi? Nou, uh, huppakee, weg ermee. Je wilt misschien je eigen logo. Nou, dan ga je naar Uploads. En je ziet dat ik al heel veel uh, heb in mijn eigen afbeeldingen hebt, maar je kunt natuurlijk altijd hierop klikken en zo kun je je eigen afbeeldingen uploaden. Nou, ik gebruik mijn eigen mediaprofiel. Ietsjes groter. En voilà, klaar is Kees. Dus, nou wil je de achtergrond nog veranderen? Dat kan ook nog zelfs als hij het doet. Nee, dat doet hij niet. Op een of andere manier lukt dat nu even niet. Waarom is dat? Deze wil ik ook weg, die bolletjes. Oké. Okay. Um, wat je wel altijd kunt doen is een achtergrond zelf maken. Je schuift en je klikt hem eroverheen. Je mag best een beetje eroverheen, want dat zie je niet. Zo. Nou, je moet hem transparant maken. Dat de rest zo. En voilà, heb je je eigen achtergrond gemaakt. Nou, je ziet hoe makkelijk het eigenlijk is. Uh, je kunt ook met een, uh, een lege uh, layout beginnen en dat zelf helemaal uh, inrichten. Dus maar, En je kunt hier ook nog doorgaan. Je kunt er twee, drie, vier, vijf pagina's van maken. Als je dat klaar bent, zeg je download. Nou, dan kun je zien van oké, okay, ik wil een png van maken of een pdf of printen meteen. En dan klik je op download. En dan gaat dan aan de slag voor je. En dan heb je eigenlijk binnen no time jouw eigen ontwerp klaar. Dankjewel en heel veel plezier ermee.